Naast het paardrijden is het belangrijk om je eigen lijf te trainen, omdat we niet de zwakste schakel willen zijn in de combinatie paard en ruiter. En wat wil je dan allemaal trainen? Nou, eigenlijk je benen zijn je fundament. Als je gewoon staat, zijn je benen je fundament. Maar als je op het paard zit, zijn je benen ook nog steeds fundament voor je bovenlijf. Dus dat willen we trainen, een stevig fundament. We willen de core trainen. Dat is zeg maar even simpelweg je middellijf, buikspieren, alles om je stabiliteit te houden. En je wil je bovenlijf ook trainen en dan met name voor de armstructuur. Ja. We hebben het ook al in de lessen over gehad, dat je eigenlijk je, je rijpositie zoals hier kan hanteren, kan handhaven terwijl je beweegt. Dat dat zo standaard wordt. Je hebt een beenstructuur, je core en je armstructuur. En we hebben ook al gezien dat de, waar je hoofd is en hoe je hoofd gebruikt, heel bepaald is wat je ja. lijf doet. Dus daar gaan we ook op letten in de oefeningen. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, oh jee. gaan we even een warming-up doen. Okay. Oh jee. Het is namelijk heel koud vandaag. Ja, ja? Nou, eigenlijk moeten we rondjes gaan rennen, maar ja, dat kan wel. Kunnen we overslaan. Okay, nou even heel simpel. Begin laag, even knieën naar je. <lacht> nou, moet je niet gaan lachen. Hè? Dan ga ik in het lachen. Dan mag je ietsje sneller. Weet zo warm. Dan Als je niet te slapen lachen krijgen, dat is niet leuk. hou je je vanzelf m'n is Wat leuk. Hier. Hij is nu nog aan het Oké. Knie hef. Mijn zit los. Nou <hijen> vooruit. Zit hij even vast? Nee, hij zit al vast. Knie naar je schouder. Zo hoog als je kan, maar zonder je schouder naar je knie te brengen. <hijen> Le oh, echt dus... Hè, wat? Dus vrij lenigheid, is je doet het goed. Maar ook aanspannen hier. Die je been. En je doet het heel snel. <laughs> In je eigen tempo. En als het goed gaat steeds sneller. <laughs> en dan moet je allebei de benen of één been? Om en om. Om en om. <laughs> maar een paar keer. Waarom kijk je zo? Nou dat doen we hetzelfde maar opzij. Dus even voor jullie. Zo. Oh, zo knak. Ja. Ja, nou ja, precies, alweer lekker hoor. <lacht> Links. rechts. Nu blijft de hele tijd vooruit kijken. kun even oefenen. Kijk, zet daar een mooi geel boompje. We gaan <lacht> altijd je focus vooruit zit. <lacht> Oké, okay. squat. Ja. Als je nog in de opbouwfase zit, doe je niet zo laag. Want anders je knieën snel overbelast. Dan doe je even vijf keer op deze hoogte. En dan gaan we een keertje diep. Oh, super. Nu doen we een sprongetje en je probeert je knieën naar je bovenlijf te brengen. Probeer het weer rechtop. Maar jij blijft de hele tijd rechtop. Ik ga een soort van als een bolletje zo Het nou ja, gaat beter worden door de koortraining, maar probeer alles wat je doet, dat dus maakt het dan simpeler. Als iets niet lukt, met als het simpel, ik ga, dan ik, gewoon zo. de juiste techniek. Dus dan spring je heel klein beetje, dan doe je dit, maar wel dat je recht blijft. Sorry, ja. Want je kan beter het een klein beetje doen met de goede techniek. Dan je het heel veel groot probeert te doen, maar de techniek niet nou, goed. Als je dit een paar keer doet, voel je... Oop, de ...snelheid moet hieruit komen. Zo. Ik ga met benen om ja, en om. Probeer, probeer het nog lager. En gewoon twee. Je zakt eerst iets in. Twee been. Ja, Dan begin je gewoon daarmee. Het geluidje hoeft er niet bij Oh, ja, anders wordt het zo ongemakkelijk. Kombi. Squat. Overeind. Spring. Nog een oefeningetje, een soort van lunch oefening. Eh, zorg dat die knie niet voorbij je teen gaat. Dat is even belangrijk, overblast je knie. Maar wel zo ver dat je je teen eigenlijk niet ziet. Als met je knie ietsje... Yes, dan breng je deze op Die zo ver naar achter als lekker voor je is, zeg maar. Hoe, hoe uh, verder naar achter, hoe lager je komt, hoe zwaarder. Dus hoe het ergens als makkelijk is. Dan ga je zonder omhoog te komen. Van benen is. Dus je sluit die bij en zit die achter. En je houdt weer voor jezelf je handen of hier of hier, maar dat je weer je handen soort fixeert dat je het daar niet uit kan halen. Dat het puur je core is en je beenspieren. Goed, probeer nog iets lager te blijven. Eén of? Oh. Allebei, allebei. Mijn hoofd. Oh! Het jij maakt het moeilijk. Oh. Dat je die heel dichtbij zet en dan zakt, dan word je het instabiel. Zet een ver weg. Ja. Oh, ik mag het mezelf makkelijker maken. Ja. <laughs> ja, zo is die super. Oh, dat is wel makkelijker. Ja. Ja. Zo is die super. Lukt die? Ja. Oké, okay, dan gaan we het wat moeilijker maken. Oh. In een spongetje, maar niet zo. <laughs> Eer je te concentreren, maar zo. Oh, huh? ja. dat, dat, is, dat, is, dat is magie. <laughs> <laughs> Oké, try. Right. Before je daar? Ja, <laughs> okay. Oh, ik ga omhoog. Moet okay, je dat dit voor het eerst, is Het is wel super zo. <laughs> niet omvallen. <laughs> Oh jongen. Focus op je punt voor je. Focus op je voor. Uh, de motor is niet in orde. <laughs> nee, nee, ja, goed, sorry. Blijf laag. Ja goed. Oké, okay, pauze. Dit is een super oefening. Ja. Want waarom hij is heel dynamisch? Je traint je beenstructuur, je core voor de kracht, maar ook je core voor balans. Dus dit is ja. Een heel. Uh, ja, want je voelt inderdaad dat je zomaar uh, echt om, om kan vallen. Ja, Ik moet je de hele dingen doen waarbij je dus de neiging hebt die balans te verliezen. En dan ligt de focus erop dat je dat dus niet doet, maar in één lijn blijft. Het is een soort als een ninja zo. Nee, dat is één keer. Je lichaam in balans houden. Oké, okay. nou we hebben we eigenlijk stiekem al een beetje structuurtraining gedaan. Ik voel het nu al aan mijn benen. Ja Ja Jij krijgt niet zo. Structuurtraining voor armen, toegespitst op paardrijden. Je kan allerlei oefeningen doen, maar het is wel handig om dingen te doen die met paardrijden te maken hebben. Dit is voor mij mijn positie waarin ik paard wil rijden qua armen, ja. niet hier, niet hier, niet hier, ellebogen liggen iets aan de voorkant van je ritboog, handen op dezelfde hoogte in een V naar dit, een V-structuur daar, en eigenlijk om hier gewoon in te staan, een paardrestal, train je alle structuur in je bovenlijgende armen om je armen en handen stabiel symmetrisch te zijn. Dan is weer je navel de centerlijn, Dan moet die links en rechts moet even ver van die centerlijn zijn. En ze mogen ook niet één meer naar voren dan de andere. Dit is perfect. Dan ga je proberen of je van daaruit iets je arm kan strekken, maar je houdt alles bij elkaar. Dan hou je vier seconden vast. En weer terug. Dan hou je vier seconden vast. Dit alleen, dat is heel simpel, maar dit alleen traint de kleine spiertjes, je armen en eigenlijk je muscle memory, maar altijd in die positie te zijn, maar altijd symmetrisch. En hoe zwaarder je het gewicht maakt, hoe eerder je, je asymmetrie tegenkomt. Dus eigenlijk moet je gewichtjes pakken waarbij je voelt van hé, die ene arm gaat afzakken of die, ik ga iets uit mijn schouder compenseren. En dan ga je proberen de aansturing van je hersenen naar je lijf anders te maken, dat het wel symmetrisch is. En dan heb je een asymmetrie in je lijf opgelost. Kijk, ga eens terug zoals je net deed met je handen. Die gaat omhoog en die naar beneden. Ja, ik voel het. Deze schouder gaat er omhoog. Nou, dit, is heel, dit moet je eigenlijk voor een spiegel doen of een uh, raam. Of even iemand erbij die feedback geeft en je aanstuurt. Want het belangrijke is dat je het in die beweging super symmetrisch doet. En je merkt ook dat je ellebogen makkelijk naar buiten willen, hè? Ja, ja. En nu ben jij, zoals je je paard traint, ben je nu jouw lichaam aan het trainen. Want bij die beweging niet dit doen, gewoon dat doen. Blijf symmetrisch. Dus je bent nu echt je eigen lichaam aan het programmeren. Oké, okay, top. Doe je met gewichtjes. Je armen gewoon hier, en dat moet eigenlijk ook voor een raam. En dan ga je zo symmetrisch mogelijk ze naar daar brengen. Gewoon dumbbell training, maar je let weer op de symmetrie. Je weet het gaat niet om wat je doet, maar hoe doe je het. Dan zie je dat je beide handen iets daar naartoe gaan. Ja. Een heel klein beetje, maar juist die details, daar gaat het om. Nou zijn ze recht. Goed zo. Die rechterarm blijft iets lager in het omhoog gaan. Goed zo. Hetzelfde. Hier. En ga voelen. Ja, dat is recht. Die is hoger dan die. Super. Ja. En hier geldt ook weer voor hoe zwaarder je de gewichtjes maakt, de weerstand, hoe eerder je asymmetrie komt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld dat je zwakke arm gaat bijvoorbeeld een boogje maken. Dat gaat uit je probeer dat allemaal te voelen en probeer dat aan te sturen dat gaat 100% symmetrisch gaat. En dan ben je je eigen lichaam ook weer aan het programmeren.